Ik ga de oefening Pagina, Opmaak, Fonds en Spelling nog een keertje tonen in de online omgeving, dus dat wil zeggen in Google documenten. Je ziet aan de rechterkant de tekst staan, links het stappenplan en als je hier gaat kijken zie je ook de uiteindelijke opmaak. Stel de taal in op Nederlands België, want deze taal staat nog fout, via bestand. En dan taal ga je zien dat dat op Engels staat, dus even naar beneden scrollen, in Nederlands aanduiden is de taal van het hele document aangepast. Als de spellingscontrole nog niet aanstaat, staan, moest je ze aanzetten. Dat doe je bij extra spelling. En hier kan je fouten onderstrepen. Als je dat uitzet, staat ze automatisch uit. Dus ik zet ze eventjes aan. Maar ik ga toch de spellingscontrole met u overlopen. Het woord genk moet sowieso met ck moet sowieso genegeerd worden. Want dan gaan we zelf vervangen. Dus ik doe eventjes extra spelling. Spellingscontrole. En we gaan het overlopen naaldhoudgebied. Mag hij negeren van mij. Het woordje genk moet hij sowieso overal gaan negeren. Dus dat doe ik alles negeren viermaal mag je ook negeren. Wijklen moet natuurlijk wijken worden, dus dat ga ik wijzigen. Mijn activiteiten zijn juist, ga ik negeren. Natuurgebieden moet gebieden worden, dus ik wijzig dat. Kattenvennen mag je sowieso overal gaan negeren als je dat tegenkomt. Naaldhoutgebied mag weg, de vallei mag weg, waar langs mag genegeerd worden en tro moet droog worden. Je mag het hier zelf gaan aanpassen. Hè? Dus je kan hier een ander woord gaan typen. Uh, en dan kies je... Oei, dat moet gewoon droog zijn. Kies je wijzigen. En dan gaat hij het wijzigen. En dan zegt hij dat hij door het document uit is. Goed. Hier staat zoek en vervangen. in het document het woord standaard. Dus als we dat gaan zoeken, ctrl-f kan je gebruiken. Uh, of je gaat naar bewerken en dan zoeken is hetzelfde. Ik typ standaard in met één enkele a. Je hebt het dan heel duidelijk. Google springt daar naartoe. duidt er in het groen uit. Je komt op de juiste plaats uit, je verandert het standaard, moet het eventjes worden. Dus zo kan je gemakkelijk iets zoeken, ctrl-f, vergeet dat niet. Nu gaan we overal het woord Genk met ck vervangen door Genk. Je ziet hier, uh, waar staat hij? Hier bijvoorbeeld. En hier staat hij die ook. Die woorden die moeten we vervangen, dus wat doen we? Bewerken, zoeken en vervangen. Je typt g, e, en c, k in. Je ziet dat hij er verschillende gevonden heeft. Hij is er vier eigenlijk gevonden en hij toont er je op deze pagina 2. Ik ga dat vervangen door het woord Genk zonder C. Ik ga dat overal in een keertje doen, niet alles stap voor stap doen. Maar ik ga alles al vervangen en dan heeft hij dat overal vervangen. Nu zie je ook hier heel vervelend achter de titeltjes staat overal bewerken. Dat komt omdat dat uit um, een Wikipedia-artikel is. Dus dit wil ik overal weg doen. Dus ik uh, zal het mij gemakkelijk maken. Ik ga de kopiëren. En ik zeg nu bewerken, zoeken en vervangen. Ik ga dat hier plakken. Dus het woord bewerken moet hij vervangen door helemaal niets. Dus eigenlijk gaat die het gewoon weg doen. En mag het overal tegelijk gaan doen. Dus ik ga het eventjes doorvoeren. Nu zie je dat er nergens achter die dekeltjes nog dat woord bewerken staat. Als derde stap moeten we de pagina anders gaan opmaken. Dus die gaat er zo moeten uitzien. Dus dat ga ik wel doen. Bestand, pagina instelling. En ik zeg dat die moet plat liggen. A4 klopt. Een achtergrondkleur op lichtblauw gaan zetten. En de marges allemaal op 1 cm gaan plaatsen. Zo, zo. Even toevoegen, voilà, die opmaak is correct. Denk ik dat we al naar stap 4 kunnen gaan, en dat gaat over de lettertypes. Eerst zegt hij, verander het lettertype van het standaardprofiel in Comic Sans MS. Nu, om zeker te zijn, ga ik alle teksten al selecteren, ctrl-a, en ga ik die tekst Zeker duidelijk in normale tekst zetten. Het kan zijn dat er bij jou een ander lettertype, een andere opmaak verschijnt. Dat, uh, dat hangt er vanaf wat jij als normaal hebt ingesteld. Hè. Dus nu wil ik deze gaan aanpassen. Dus ik ga zo'n stukje tekst aanduiden. Maakt niet uit welke tekst natuurlijk. Hè. En uh, ik ga hem aanpassen. Dus ik kies uh, bij mijn lettertype Comic Sans. De lettergrootte laat ik staan. Dat hoeft niet in het vet te staan. Ik ga wel een keertje bij de regelafstanden kijken, want ik zag dat mijn regelafstand een beetje groter stond. Ja, dus de regelafstand ga ik hier gewoon op 1 zetten. En ik ga er voor en na 0 alineaafstand plaatsen. Ik even eventjes toepassen. En nu ga ik zeggen dat hij dat overal op het normale tekstprofiel moet doen. Dus ik zeg hier normale tekstprofiel updaten om overeen te komen. En dan gaat hij dat natuurlijk overal doen. Hè? Want alles is van het type normaal nu. Dat was dat. Maak je titel mooi in een nieuw lettertype en centreren. Dus Genk van boven gaan we een beetje opmaken. Centreren kunnen we al doen. Kunnen we ook al veel groter maken. En een ander lettertype zoeken. Als je hier geen leuke lettertypes tussen vindt. Je ziet van boven staan meer lettertypen. Je kan er iets leuks uit kiezen. Um, iets dat, dat een beetje opvalt dat ik nog niet gebruikt heb. In die Flower vind ik wel mooi. Ehm... Um... Ik ga deze eens even pakken, Pacifico. Zo, je duidt die aan, drukt op OK. Dan ga je zien dat die veel gemakkelijker in je lijst van bovenbij gaat komen omdat je hem al gebruikt hebt. Dus misschien een ander kleurtje kiezen. Bijvoorbeeld blauw, hè, want dat hoort bij Genk. En dan zeggen ze ook nog: maak de eerste subtitel wat mooi in hetzelfde lettertype. Oh, dat mag. Hè. En dan mag je hem als nieuwe kop 1 gaan opmaken. Dus als ik dat al eens even doe. Dus ik kies Pacifico als lettertype, ik kies iets groter letterteken. Gaan we ook onderlijnen. Dat gaat wel mooi uitkomen. En een duidelijkere letterkleur. Zo. Misschien in het vet. Nee, dat vind ik wat te druk. Dus dit is prima. Uh, dit had ik van kop 1 kunnen maken. Je ziet dat mijn koppen eigenlijk standaard ingesteld zijn. En jullie kunnen dat ook hebben. bij opties. En je kan standaard profielen maken. Zodat die in ieder document hetzelfde gaan zijn. Dat is eigenlijk heel handig. Hè? Dus ik ga nu zeggen dat die kop 1 moet updaten. Om overeen te komen. Dit is vanaf nu kop 1 geworden. Dus dat is heel gemakkelijk om nu dit ook van kop 1 te maken. Zo. Kop 1. Dan gaan we mobiliteit ook nog in kop 1 zetten. En sport ook nog in kop 1. Ik denk dat we vier titeltjes in het totaal hebben. Ik zal ze even overlopen. Ah, ik denk dat ik het woord geografie hier inderdaad vergeten ben. Zo, dat is ook van kop 1. Voilà, mijn tekstje uh, lijkt al redelijk opgemaakt. Ik wou jullie gewoon... Eigenlijk is dit af, hè. Ehm... Um, Eigenlijk wil ik jullie nog één ding laten zien. Onder het knopje extra ga je nog heel wat interessante dingen bij Google terugvinden. Hè. Je kan de knop een keer gebruiken. Dan gaat hij zelf wel zoeken waar gaat het document over. En welke in informatie kan interessant zijn. Dan kan je dan gewoon slepen in je document. Heel handig. Het knopje verkennen, niet vergeten. Hier staat het. Documenten vergelijken is ook heel handig als je twee documenten met elkaar wil gaan vergelijken. Waar heb je bijvoorbeeld andere woorden staan. Voorgestelde woorden is ook een goede. Je woordenboek om aan te passen. En als laatste wil ik eigenlijk dit ook nog laten zien. Document vertalen is ook een goede natuurlijk. Hè. Dus als je een tekst hebt in een vreemde taal en je wilt Google Translator er zijn werk op laten doen. Dan kan je dat ook gaan doen. En zoals ik zei, ieder, uh, ieder programma van Google is uit, uh, uit te breiden eigenlijk met add-ons. Je kan add-ons gewoon gaan toevoegen. Hij gaat zien van, ah, het gaat over een tekstdocument. Welke zijn leuke add-ons voor met tekstdocumenten te gaan werken. Je ziet dat je heel veel informatie vindt. Bijvoorbeeld om een Wordcloud te gaan maken. Heel interessant, heel gemakkelijk. Dus vergeet niet, Google uh, is nog een beetje beperkter dan Writer of Word. Uh, maar je hebt ook veel extra's. Veel extra add-ons. En bijvoorbeeld het vertalen, dat is al super. Goed, veel succes nu uh, voor jouw oefening.